Er ja, ja, ja. Meneer Hoekstra. Meneer Hoekstra, u ustra! Hier zijn! Hier beneden! Oh, of niet? Weet je wel. Weet je wel. Bent okay. u gespannen? Uh, nee, maar ik vind het wel super leuk om bij jullie te zijn. We gaan Robke uh, Hoekstra interviewen, lijsttrekker van het CDA en uh, minister van Financiën. Het lijkt me eigenlijk wel zo'n man die dan zo strak in het pak zit, gewoon. Ja. Heel netjes. Ik ben benieuwd of we met ons interview toch wat, wat losser kunnen krijgen. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vind het wel hartstikke leuk. En het is natuurlijk voor mij de eerste keer. Dus dan heb je altijd iets van uh, nou, nieuwsgierigheid of een soort positieve wedstrijdsspanning. <tiedacht> ik weet dat hij minister van Financiën is. Ja. Maar verder had ik nog niet echt vaak iets van hem gehoord. Nee, ik denk niet dat u uh, vroeger als kind zei van ik wil later lijsttrekker worden. Nee, nee daar heb je helemaal gelijk in. Nee, ik wilde, toen ik heel klein was, een jaar of twee, drie, en toen wilde ik boer worden... Want wij woonden toen in een huisje aan een heel groot weiland... en ik zag die boer op een geweldige trekker rondrijden. Dus dat vond ik als heel klein kind cool. Wat moeten kinderen nou eigenlijk weten van het CDA? Het CDA is een partij die echt midden in de samenleving wil staan... en eigenlijk voor iedereen wil zijn. Dus voor jong en voor oud. Voor mensen die juist in de stad wonen of juist op het platteland. Voor mensen met juist een hele hoge opleiding die gestudeerd hebben of gepromoveerd zijn. Maar ook mensen die juist helemaal niet veel opleiding hebben genoten. Ik vind het fantastisch als kinderen zich sowieso verdiepen in de politiek. En wat wij als CDA altijd zeggen is dat we er niet alleen zijn voor de mensen nu. Maar ook voor wat we met een moeilijk woord noemen de volgende generatie. Dus de groep die nu nog jong is, zoals jullie. Of misschien zelfs wel de groep die nu nog niet geboren is. Want die groep die heeft straks ook weer goed onderwijs nodig en een veilige plek om te leven. Een klimaat wat, wat gewoon nog voldoende in orde is, zodat ook jullie droge voeten hebben en geen last hebben van de opwarming van de aarde. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat we denken aan het hier en het nu, maar ook aan de lange termijn en aan de volgende generatie. Ik denk dat hij wel gewoon ook open staat voor de mening van kinderen. En ik hoop dat hij het ook wel echt meeneemt, want hij had het over de samenleving en ook daar en ook... Misschien over 30 jaar, daar horen wij ook bij, daar horen de kinderen ook bij. En wat zijn eigenlijk christendemocraten? Nou, wat het CDA eigenlijk wil is, zou je kunnen zeggen, twee dingen. Eh, op de eerste plaats dat we eh, allemaal proberen zo goed mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven. Dat is de ene kant. Maar er komt nog iets bij en dat is dat wij het als CDA heel belangrijk vinden... dat wie dat kan, en dat zijn gelukkig de meeste mensen in Nederland... de meeste volwassenen, de meeste grote mensen in Nederland... dat die ook nog proberen verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving, voor ons allemaal. Ik vind het heel belangrijk dat we eh, met z'n allen ervoor zorgen dat we op iedereen goed passen. Is het geloof voor u belangrijk? Ja, maar wat, wat, ik, voor het, eh, wat ik vanuit het CDA eigenlijk het allerbelangrijkste vind, er zijn twee dingen. Op de eerste plaats dat we in Nederland... Allemaal de vrijheid hebben om te kunnen geloven in wat we wel of wat we niet willen. En het tweede is wat je vervolgens dan met dat geloof, of juist als je niet gelovig bent, wat je daarmee doet. Jezelf vindt het geloof wel erg belangrijk. Ja, maar ik vind het allerbelangrijkste uh, hoe we daarmee omgaan. Maar ook dat iedereen verder de vrijheid heeft om de, ja, dat zo te beleven als hij zelf wil. En vervolgens daar wat goeds mee te doen. Eerst dacht ik altijd dat CD echt een hele, hele hele christelijke partij is. Maar nu... ...merk ik wel dat het wel, ja, wel christelijk is, maar ook niet super christelijk. Nee, ze staan open ook voor andere religies. Ja, en oh, ik vond de eigenlijk de wat die. Ja, en ik vond eigenlijk wat hij zei over samen uh, in de samenleving staan... ...vond ik ook wel heel erg mooi. Ja. Dat we dus samen voor elkaar moeten zijn. Eigenlijk was Hugo de Jonge gekozen als lijsttrekker van het CDA. Waarom moest hij stoppen? Nou, hij heeft zelf gezegd, en dat vond ik een hele dappere, stoere keuze van hem... ...hij heeft zelf gezegd, ik ben nog met iets anders bezig en daar ben ik super druk mee. En dat is die coronacrisis, waar we natuurlijk allemaal mee te maken hebben. En was dat dan de echte reden? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Hij, de, je, je ziet het ook in de krant. Corona is gewoon, ja, dat merken jullie ook. Nee, nee zeker dat, een echt, dat, dat hij er heel druk mee is. Maar is dat echt de reden waarom hij uh, stopte als lijstredder? Ja, zeker. Ja, dat is de echte reden. Ik vind het trouwens goed dat jullie jullie stellen nog veel kritischer ja. vragen... dan al die journalisten die ik normaal tegenkom. Maar dat, dat heeft hij echt zelf bedacht. Geef uw kinderen u wel eens advies. Heel vaak. Dus die zeggen heel vaak eh, wat zij belangrijk vinden. Mm -hmm. um, en ik ben natuurlijk ook minister van Financiën. Dus die zeggen ook heel vaak waar zij vinden dat het geld aan uitgegeven moet worden. Of waar het niet aan uitgegeven moet worden. En dan, uh, dan noemen ze vaak uh, de politie. En ze noemen vaak klimaat. En ze noemen natuurlijk ook vaak de scholen. Ik probeer meer gewoon inspiratie op te doen en te begrijpen wat nou, uh, wat nou leeft onder jongeren. Dat is trouwens ook de reden dat ik heel veel gastlessen geef. Aan de ene kant om kinderen bewust te maken van hoe je met geld omgaat... maar ook om te horen wat er gewoon bij jonge mensen speelt. Ik weet wel uh, ook dat die ministers en dat hij daar eigenlijk heel erg druk mee bezig is. Maar ik ben wel benieuwd ook echt hoe die denkt van... oké, okay, als lijsttrekker van het CDA gaan we nu dit en dit en dit doen. Het CDA wil dat uh, kinderen en jongeren weer plezier krijgen in het lezen. Ja, heel belangrijk. Maar hoe wilt u dit nou gaan doen? Nou, door te zorgen dat uh, ouders, ook zoals ik zelf... Uh, maar ook leraren op school en misschien andere mensen die op school kunnen helpen uh, er nog veel meer aandacht aan te laten besteden. En ik ben zelf, ik had een vader en een moeder die allebei voorlezen heel erg leuk vonden. Uh, en ik vond het zelf ook leuk. En ik probeer dat uh, in, in de weinige tijd die ik ook heb, probeer ik dat ook met alle vier de kinderen te doen. Ik las in een artikel iets over heropvoedingskampen voor jongeren. Hoe ziet u dat precies? Je was, je was niet bang dat je er zelf onmiddellijk in terecht zou komen, hoop ik. Toch of wel? Nou, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig hoe u daarover denkt. Nou ja, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is, is dat eh, we ervoor zorgen dat eh, iedereen een, een, een fijne eh, opvoeding meekrijgt. Maar ook leert wat wel en niet kan. En dat leer je voor een deel leer je dat thuis, voor een deel leer je dat ook op school. Uh, maar er zijn helaas ook uh, jongeren, hè, jongens, meisjes van jaar 15, 16, 17, bij wie er wel eens dingen misgaan. En als het nou echt niet lukt door de combinatie van wat ouders aanbieden en wat, en wat, wat scholen aanbieden, maar je ook niet wil dat, dat kinderen al op jonge leeftijd in bijvoorbeeld een jeugdgevangenis terechtkomen, het gaat dus echt over een, over een hele extreme groep, echt niet over, over, over het gos van de kinderen, dan kan zoiets een oplossing zijn. Heel veel mensen zien u natuurlijk als een nette man, strak in het pak, maar heeft u vroeger eigenlijk wel eens kattenkwaad uitgehaald? Ja, nou laat ik er een deel van vertellen. Ik, ben natuurlijk, ik was natuurlijk wel bezig met belletje trekken en nou ja, met grappen uithalen op straat, met mijn ouders in de maling nemen, laten schrikken. Nou, dat is misschien wat ik er hier nu met de camera aan allemaal over kan vertellen. Ik vond hem wel zeg maar, heel netjes, maar ik vond het ook wel weer dat hij wel gewoon vertelde eigenlijk hoe het allemaal zat. Dus gezellig met de kinderen thuis en dan moet hij weer op tijd thuis zijn omdat hij dan met de kinderen gaat eten. Dus ik vond het wel heel erg leuk. En in uw biografie op Instagram daar staat ook dat hij houdt van schaatsen, hardlopen en boksen. En waarom eigenlijk deze sporten? Nou het zijn er nog veel meer, maar ik ben in de meeste sporten niet heel goed hoor. Ik vind het gewoon leuk om heel veel verschillende sporten te doen. Dus als het, ijs, als het ijs ligt wil ik heel graag gaan schaatsen. Ik ga ook af en toe naar de, naar de ijsbaan. Ik vind hardlopen leuk. Ik vind van die, uh, van die circuitjes waarbij je moet springen en moet rennen. Crossfit noem je dat, vind ik hartstikke leuk. Bent u tijdens het uitoefenen van deze sporten wel eens gewond geraakt? Ja, uh, meerdere keren. Ik heb wel eens een been gebroken. Ik heb wel eens uh, een, mijn neus gebroken omdat ik een elleboog erop heb gekregen. Ben je hok... Nee, het boksen valt eigenlijk mee. We geven mensen geen cijfers. Um, maar ik vond het zeker een super leuk interview. Ja, vond ik ook. Ik vond dat hij het uh, goed deed. En ook weer uh, zijn mening is naar voren gekomen. Speelt u wel eens spelletjes op uw telefoon? Uh, niet zo heel vaak. Maar mijn kinderen die gebruiken vaak mijn telefoon om spelletjes op te doen. Dus uh, uh, Brawl Stars doen ze dan heel vaak. En jij begint te lachen, jij weet wat het is. Ja, of niet? die klasgenootjes die dan zo in een pauze zitten. Zullen we dat spelen? Ja. Ik vond het zeker echt super leuk. En ik denk ook dat we wel nu wat meer. Wok hebben kunnen zien in plaats van meneer Hoekstra. Nou, dat vind ik wel een mooi gezegd. En wij hebben we hebben wel wat losser gekregen. En speelt u dat dan zelf ook wel eens, Siko? Nee, ik ben er veel te slecht in. Dus eh, kijk, ik probeer het wel eens. Uh, en wat ik ook wel eens doe, is uh, uh, dat subway surfen. Uh, dat kan ik ietsje beter. Maar meestal zeggen ze dan, papa, je kan er helemaal niks van. Uh, geef me weer terug. <laughs> ze vinden het wel prettig om met mij die spelletjes te doen, want ik ben altijd veel sneller af. Dus dan kunnen zij langer spelen. Uh, al we natuurlijk wel gewoon een hele tijd. Uh, ja, strak in het pak antwoorden, ja. vond ik. Wel een paar vragen vond over die te kattenkwaad, dat hij wel een leuk antwoord gaf. Maar um, verder toch wel gewoon een beetje antwoorden die je ook van een aan een volwassene interviewer zou geven. Ja, aan de andere kant denk ik wel weer dat hij toch ietsjes anders bij ons reageert dan bij volwassenen. En dat hij ons ook wat meer wil uitleggen hoe het eigenlijk ja. allemaal zit. Maar ik hoop dat hij dat ook meeneemt voor andere interviews. Dus dat het niet alleen is, oké, okay, kinderen interviewen ons en nou is het toegankelijk, maar daarna niet meer. Ja. En natuurlijk heel leuk dat hij media aan een TikTok filmpje. Ja. Nou, ik stond eigenlijk op het punt om te vertellen dat het CDA het zo belangrijk vindt dat we er zijn voor alle generaties. Voor oud en voor jong.